Lieve mensen, hou vast en vasthouden is het thema van vandaag. Ik dacht, ik doe eens lekker eigenwijs, want in de alternatieve wereld gaat het juist veel over het tegenovergestelde, het loslaten. Zelfs Elsa in de Disneyfilm Frozen zingt over het loslaten en over hoe het nemen van een beetje afstand inzicht geeft. Inzicht in zichzelf. Inzicht in de situatie Maar vergis u niet, loslaten en vasthouden lijken misschien wel het tegenovergestelde. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Ze kunnen niet zonder elkaar, ze gaan hand in hand. En in de heilige boeken wordt de lezer veel aangemoedigd hou vast te vinden in God. En vasthoudend te zijn in het geloof, vast te vertrouwen op God of Christus. En dat is het interessante. Wanneer iemand de keuze zou maken hou vast te vinden in God, zijn vertrouwen te leggen in God, dan moet diegene onvermijdelijk loslaten. Hij moet zijn zorgen loslaten, uit handen geven. En moet zijn eigen mening of aanname loslaten. Je kunt niet tegelijkertijd je vertrouwen stellen in God en aan je problemen vast blijven houden. Dat gaat gewoon niet samen. Ik moest denken aan een gedichtje dat ik ooit las in een introductie van een boek van Wayne Dyer. Het staat in de Engelse uitvoering op onze website. Zoals kinderen hun gebroken speelgoed bij ons brengen om te laten herstellen, zo bracht ik mijn gebroken dromen bij God, omdat Hij mijn vriend is. Maar in plaats van Hem alleen te laten en in alle rust aan het werk te laten gaan, trok ik het steeds uit zijn handen en probeerde op mijn manier te helpen. Toen ik uiteindelijk boos uitriep en vroeg waarom hij zo langzaam was, zei hij, mijn lieve kind, wat kon ik doen? Je hebt het niet losgelaten. Het gedichtje is illustratief voor hoe wij mensen geneigd zijn constant te blijven sjorren en trekken aan onze problemen en kapotte dromen. In plaats van gevangen te raken in onze zorgen en ze daardoor vast te houden, wijzen veel profeten in de heilige boeken ons erop dat we onze aandacht kunnen verleggen. Want helpt het als we ons zorgen maken? In de meeste gevallen niet. In de meeste gevallen spinnen we een web van zorgen om ons heen. Door je zorgen te maken, verdwijnen niet je problemen van morgen, zei Corrie ten Boom. Maar wel je kracht van vandaag. En kennen jullie de video van een boeddhistische monnik? Hij had een stroomschema gemaakt dat we kunnen volgen bij problemen. Het start met de vraag, heb je een probleem in het leven? Indien nee, waarom zou je dan zorgen maken? Heb je een probleem in het leven? Indien ja, volgt een tweede vraag, kun je het oplossen? Zo ja waarom zou je je dan zorgen maken kun je het oplossen indien nee waarom zou je je dan zorgen maken dat klinkt grappig en ook realistisch maar ik begrijp natuurlijk ook dat de neiging van piekeren voortkomt uit onmacht of de hoop een oplossing te vinden in onze tijd hebben veel mensen overlevingsstress de prijzen van boodschappen worden duurder en de gasrekening is voor sommigen ook niet meer te betalen. Voedsel en warmte zijn eerste levensbehoeftes. Indien we daar niet goed in kunnen voorzien, zal dat ook de andere levensgebieden beïnvloeden. Denk aan de piramide van Maslow. Hier wordt de brede basis van de piramide gevormd door fysieke behoeftes, voedsel en onderdak. Die zouden het eerst vervuld moeten worden. Als tweede volgen veiligheid en zekerheid. Daarna als derde de sociale behoeften, onze relaties met onze partner, kinderen, vrienden. Het mogen duidelijk zijn dat wanneer de eerste behoeftes niet meer vervuld kunnen worden, dit ook aan het veiligheidsgevoel raakt. Franciscus van Assisi raadde ons al aan om dat te veranderen wat we kunnen veranderen, maar te accepteren wat we niet kunnen veranderen. En het is wijsheid het verschil tussen deze beiden te zien, zei hij. En precies dat inzicht over wat we kunnen doen en wat we kunnen laten, kan doorbreken wanneer we ons vertrouwen stellen in God. Als we stappen uit dat gepieker dat ons misschien zelfs wakker houdt, wanneer we ons vertrouwen stellen in een hogere macht, kunnen we onze problemen overgeven als het ware. Overdragen. En ontstaat daar in onszelf ruimte en rust. Ruimte voor nieuwe inzichten vanuit een gevoel van ontspanning. Nu heb ik zelf moeite met het idee dat een gepersonaliseerde macht zich met mijn persoonlijke problemen bemoeit. Indien er al een God bestaat, heeft Hij het al druk genoeg met de planeten die in hun maan moeten blijven draaien, het gras dat moet groeien en het bloed dat in onze aderen blijft stromen. Maar het maakt niet uit op welke manier we onze problemen overdragen. Zelf geloof ik in andere bewustzijnslagen, in fijnere vibraties, hogere frequenties, zoals tonen in muziek, en dat we ons daarop kunnen afstemmen. Rumi spreekt over een verborgen wereld die we niet met onze ogen kunnen zien, maar waar we ons vertrouwen in kunnen stellen. O, oh, mijn hart, zegt hij. Laat je niet zo snel ontmoedigen. Heb vertrouwen. In de verborgen wereld zijn er zoveel mysteries, zoveel wonderen. Ook al bedreigt de hele planeet je bestaan, laat niet los van het kleed van de geliefde. Zelfs niet voor één ademteug. Zarathustra verzucht. Heer, leer mij verstaan dat er buiten u geen realiteit is. De hogere realiteit is dan de enige werkelijkheid. En onze problemen bevinden zich op een laag waarop we ons afgescheiden wanen van die realiteit. In die afgescheiden realiteit kunnen we de oplossingen niet vinden. Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt, zei Einstein. We zullen dus boven onze problemen uit moeten stijgen, door figuurlijk onze problemen over te dragen... Aan een hogere macht of ze symbolisch of in gedachten te omhullen met een hogere frequentie. Door daarop te vertrouwen en ons daaraan vast te houden, creëren we rust en ruimte in onszelf, en kunnen we ons vredig voelen in onszelf, als bevinden we ons in het oog van de orkaan. Mansoek Patel nodigt in zijn vertaling van de Bhagavad Gita de lezer aan om iedere dag contact te maken met dat deel in onszelf dat altijd veilig en onaantastbaar is, zelfs al is dat maar voor een paar minuten. Is het geen overmoed heer? vraagt Zarathustra. Nee, dat denk ik niet. In plaats van te blijven sjorren en trekken, creëren we een space voor healing, waarin het goddelijke zijn werk kan doen, dan wel de hogere frequenties zich kunnen versterken, als bij een crescendo in een muziekstuk van een orkest. Het nieuwe geluid kan dan de ruimte om ons heen vullen. Maar ik wil nog even terug naar het vasthouden. Voor het thema van deze dienst heb ik me laten inspireren door de hedendaagse Belgische psychiater Dirk de Wachter. Hij houdt een pleidooi voor de medemenselijkheid. Een pleidooi voor een samenleving waarin we elkaar letterlijk vasthouden. Terwijl we dat niet meer zo gewend zijn en mensen zich daar ook ongemakkelijk bij voelen, zegt Dirk de Wachter dat psychiaters veel minder lange wachtlijsten zouden hebben wanneer mensen elkaar vasthouden, elkaar troost geven en elkaar bemoedigen. Niet door boven iemand te staan en advies te geven, maar door naast iemand te staan en te luisteren. Ook in het luisteren ontstaat een ruimte. Een ruimte voor veiligheid, een ruimte voor healing. En door er te zijn voor de ander, krijgt ons eigen leven betekenis, zegt hij. Juist in deze tijd, waarin veel mensen nog weinig vaste grond onder de voeten voelen, is het vinden van houvast belangrijk. Dirk de Wachter omschrijft zijn werk als ware, hij met een pijlstok op zoek naar vaste grond, in het moeras waarin mensen zich bevinden. Er lijkt een klimaat te zijn ontstaan waarin we allemaal gelukkig zouden moeten zijn en dat we verantwoordelijk zijn voor ons eigen geluk. Stromingen als The Secret en andere trachten ons houvast te geven in de gedachte dat we onze eigen werkelijkheid creëren. En dat is tot op zekere hoogte goed. Het geeft ons gereedschap om positief in het leven te staan en dromen te realiseren, het versterkt onze innerlijke kracht. Maar het creëert ook een klimaat dat mensen op zichzelf terugwerpt, waarin men zelf dan maar zijn problemen moet zien op te lossen. Het is dan immers een soort van eigen schuld. Zo ontstaat er een hardvochtiger klimaat. En daarnaast hebben we te maken met de grilligheid van het menselijk bestaan, waarin tijd en toeval iedereen zal treffen zoals de profeet uit het Oude Testament dat omschreef. Wanneer we iemand tegenover ons hebben, weten we lang niet altijd wat er in iemands rugzak zit. We weten niet wat iemand met zich meedraagt, wat iemand heeft gevormd. Ik zag pas een video waarin dat mooi wordt verbeeld. Iemand heeft twee aanstekers. Deze symboliseren ieder een mens. Mensen waarvan het innerlijk licht straalt gevoed door een innerlijke bron. Maar dan stopt deze persoon, een van de aanstekers, in een glas, waar hij beetje bij beetje water bij gooit Die scheuten water staan voor de moeilijkheden waar een mens mee te maken kan krijgen. Een onveilige jeugd, geweld, ziekte, armoede. Hij laat zien dat het vuurtje dan niet meer aangaat. Men is zijn innerlijke bron kwijt en heeft onvoldoende hulpbronnen. Maar als er maar even het vlammetje van de andere aansteker bij komt, vliegt het vuurtje zo weer aan. Wanneer we ons veilig wanen, met voldoende geld en middelen, een plek om te wonen en voldoende voedsel en daar hou vast in vinden, kan dat zomaar op een dag ook anders zijn. Door overstroming of diefstal, oorlog en inflatie. Wat we dan nodig hebben, is niet alleen onze innerlijke hulpbronnen, maar ook elkaar. Geef elkaar ruimte om onze zorgen te delen. Heb mededogen wanneer iemand in nood is. Geef een luisterende veilige ruimte zodat de ander durft te delen en het vertrouwen voelt zijn verdriet, pijn of rouw te uiten. Zoek elkaar op om elkaar vast te houden, steun te vinden, gezamenlijk op zoek te gaan naar nieuwe vaste grond, loop niet weg bij verdriet of zorgen van de ander, maar rijk je hand, leen je schouder, omarm de ander en zeg, kom, ik hou je vast.